Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hoi, ik ben Jurgen en in deze video ga ik opdracht 4 van het HAVO-examen MNO 2018 eerste tijdvak bespreken. Dat gaat over inkopen en verkopen, de liquiditeits- en de exploitatiebegroting. En dat heeft natuurlijk alles te maken met domein F van bedrijfseconomie. Laten we beginnen. Deze opdracht bestaat uit vraag 16 tot en met 18. Die zie je hier zo. En hier zie je alle gegevens. Laten we eerst de gegevens dus even doorgaan nemen. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Kees van Os gaat een eenmanszaak beginnen. Superleuk. En hij brengt daarvoor 10.000 euro aan eigen vermogen in de vorm van liquide middelen in. En er wordt een rekening courantkrediet geopend. En dat is maximaal 12.000 euro. Even nadenken, wat is het ook weer rekening courantkrediet? Ja, dat is dat je in de rood mag staan. Voor het eerste kwartaal heb je de volgende gegevens, inkopen. Een stukje daarvan is op rekening, omzet en een stukje daarvan is op rekening. En alles wat op rekening is, dat wordt één maand later betaald. En alle goederen worden direct geleverd. Maandelijks wordt er verder nog 1600 euro aan bedrijfsvoering betaald. En voor privédoeleinden wordt er maandelijks 2500 euro aan liquide middelen uit de onderneming ontrokken. Nou, die bank wil de rekening Courantkrediet prima ter beschikking stellen, staat hier zo. Maar moet er wel voldaan worden aan een eis, namelijk het eigen vermogen... We gaan het eind van het eerste kwartaal niet kleiner zijn dan het oorspronkelijk ingebracht eigen vermogen. En dat was 10.000 euro. De bruto winst over het eerste kwartaal staat nog gegeven is 19.000 euro. Laten we starten met vraag 16. Bereken het, rekening, of het bedrag aan rekening-courantkrediet dat Kees per 31 januari 2019 verwacht nodig te hebben. Nou, 36% van de scorepunten is behaald door de examenkandidaten. En nu gaan we eens even kijken. Wat was het ook alweer? Dat was een roodstand. Oké, okay, dus waarschijnlijk gaat hij in het rood komen te staan. Hoeveel gaat hij in het rood komen te staan? allereerst, dan wil je dus weten hoeveel liquide middelen heeft hij nou op 31 januari 2019? Dat zal waarschijnlijk een mingetal zijn. Nou, op 1 januari had hij 10.000. Dan gaan we kijken waarmee je neemt dat dan toe. Wat ontvang je? Nou, uit de verkopen. Van de verkopen weet ik dat ik in totaal 18.000 euro aan omzet heb gedraaid, waarvan op rekening 14.400 is. Dus contant wordt er 3.600 betaald. Dus ik ontvang van de verkoper 3600 euro in de eerste maand. Wat geef ik allemaal uit? Nou, ga ik eventjes kijken. Ik geef geld uit aan bedrijfsvoering, privéopnames en uit inkopen. Nou, ik doe 1600 euro uit bedrijfsvoering, 2500 euro aan privédoeleinden. En wat geef ik dan uit aan inkopen? Maar even kijken. 20.000 euro, oh maar dat is 4.000 euro van de berekening. Dus dat betekent dat ik in totaal 16.000 euro contant betaal. Die 4000 euro op rekening die betaal ik namelijk pas in de maand februari, wat pas was één maand later, zoals je hier zo ziet. Dus wat had ik? Ik had 10.000. Um, daarbij komt 3.600. In totaal geef ik 20.100 uit. Dus dat betekent dat ik in de min kom te staan voor 6.500 euro. En dan gaan we eens even kijken hoeveel moet ik dan gebruik maken van de rekening courantkrediet. Nou, ik kom in de min te staan voor 6.500 euro. Dus ik maak daar gebruik van voor 6.500 euro. Even checken met het antwoordmodel. Nou, Je moet in ieder geval het beginselde van de liquide middelen erbij pakken. Dan ga je kijken hoeveel de content te verkopen wat erbij komt. 3.600 euro, nou, dat hadden we hier gedaan. Eén punt en vervolgens ga je kijken wat geef ik verder allemaal uit. Nou, Die hadden wij hier ook mooi uitgerekend. In totaal 20.100 euro, oftewel 6.500 euro. Wat hier vaak misgaat is dat niet alleen over de maand januari, maar bijvoorbeeld over het hele kwartaal gerekend werd, omdat hier zo al die gegevens stonden voor een heel kwartaal. Uh, nou. Lees dus goed wat de vraag is. Door naar vraag 17. Bij vraag 17 moeten we antwoord geven op de vraag van welke van de hieronderstaande situaties is sprake ten aanzien van de leveranciers van Kees van Os. Motiveer het antwoord en dat laatste is zeker belangrijk om dat niet te vergeten, anders ben je heel snel geneigd om alleen A, B, C of D neer te zetten. Nou, het gaat dus over leverancierskrediet of afnemingskrediet en vervolgens moet je kijken verstrekt hij het of ontvangt hij het. Gaan we eens even kijken wat betekent dat nou eigenlijk. Overigens uh, 34% van de punten uitgedeeld aan de examenkandidaten die hier deze opdracht maakten. Veel zijn vergeten om het antwoord te motiveren. Nou, eerst even kijken, afnemerskrediet of leverancierskrediet, wat is dat nou? nou? Afnemerskrediet wil zeggen dat de afnemer krediet verleent en dat doet hij door vooruit te betalen. Degene die dus iets koopt, die betaalt alvast en dan geef je dus eigenlijk krediet. Iemand anders is jou nog iets schuldig, namelijk dat die goederen geleverd worden. Dat is iemand anders jou nog schuldig, dat is afnemerskrediet. Leverancierskrediet wil zeggen de leverancier die verleent het krediet en dat doet hij door allereerst de spullen te leveren en zegt jij mag later wel betalen. Dan is dus iemand nog iets schuldig aan die leverancier. Afnemerskrediet wil dus zeggen de afnemer verleent krediet om eruit te betalen. Leverancierskrediet wil zeggen de leverancier verleent krediet door de mogelijkheid te geven om later te betalen. Nou, de vraag is van welke van de hieronderstaande situaties is er sprake ten aanzien van de leveranciers van Kees van Os. Oké, okay, de leveranciers, dat zijn dus de mensen bij wie Kees van Os inkoopt. Gaan we kijken. Die leveranciers, wat was mee aan de hand? Nou, die leveranciers die gaven de mogelijkheid om uh, een maand later te betalen. Zie je dat? De krediettermijn van de uh, crediteuren, want dat zijn dan die, worden crediteuren als je ze inkoopt en je mag ze laten betalen, zijn een maand. Nou, dus die leveranciers, die zeggen je mag hem later betalen. Dat betekent dat je leverancierskrediet in ieder geval mee te maken hebt. Dus dan vallen in ieder geval optie B en D vallen al af. Verstrekt Kees van ons naar leverancierskrediet of ontvangt hij de mogelijkheid om later te betalen? Nou, dat is natuurlijk, hij ontvangt de mogelijkheid om later te betalen. Dus dit is antwoord C. De goederen worden eerst geleverd. En Kees mag deze goederen een maand later betalen van zijn leverancier. Dus er is sprake van krediet van zijn leverancier. De leveranciers zijn degene bij wie de producten ingekocht worden. Kees mag wel zijn leveranciers laten betalen, dus hij ontvangt krediet. Dus antwoord C. Even checken met correctievoorschrift. Nou, je ziet voor C kreeg je één punt en voor die motivatie een punt. En je mag het tweede scorepunt alleen toekennen wanneer het eerste ook was behaald, want anders ga je natuurlijk iets uitleggen wat totaal wat anders slaat. Belangrijk hierbij is dus echt dat je goed kijkt. Motiveer dat antwoord, lees de vraag dus. Wat heb ik hier gedaan? Ik heb voor mezelf eventjes gekeken wat is ook alweer afnemerskrediet, wat is ook alweer leverancierskrediet. Ik gewoon even rustig die begripjes naast elkaar neergezet en daarna gekeken. Hey, welke is nou van toepassing op deze hele context bij deze opgave? Door naar de laatste vraag, vraag 18. Bij vraag 18 moeten we bepalen of, uh, of met behulp van de berekening in ieder geval laten zien of de bank het rekening courantkrediet gaat beëindigen aan het eind van het eerste kwartaal. Nou, eens even kijken, wat was er ook weer aan de hand? Dat rekening oh ja, dat eigen vermogen, dat mocht niet lager zijn dan 10.000 euro aan het eind van het eerste kwartaal, want anders wordt het rekening krediet beëindigd. Dat was een lastige opdracht, 41% van de scorepunten werd behaald door de examenkandidaten die dit examen gemaakt hebben. Nou, het eigen vermogen mag dus eindkwartaal niet lager zijn dan 10.000. Dan gaan we kijken, is dat dan lager of hoger? Dus we willen weten hoeveel bedraagt het eigen vermogen aan het eind van het eerste kwartaal. Even nadenken, waarmee gaat mijn eigen vermogen omhoog? Oh, die gaat omhoog als ik winst maak en die gaat naar beneden als ik verlies maak. Dus eigen vermogen aan het eind is eigen vermogen begin plus resultaat. En als ik geld privé opneem, waar hier in ieder geval ook nog te sprake van is, dan gaat mijn eigen vermogen van mijn bedrijf ook naar beneden. Want het geld is niet meer eigen vermogen van het bedrijf, maar dat wordt gewoon geld van die persoon zelf. Laten we starten met het resultaat uitrekenen. Als ik dat wil doen, dan maak ik voor mezelf altijd een exploitatiebegroting. En ik weet al helemaal hoe die eruit ziet, dat heb ik namelijk geleerd. En dan ga ik gewoon eens even de gegevens invullen die ik weet. De omzet, nou die weet ik, die staat hier zo. De bruto winst zie ik ook al staan, dus dat is mooi makkelijk. Dan moet ik alleen de inkoopwaarde van de omzet nog even uitrekenen. Nou, dat doe ik door mijn omzet min de bruto winst, want omzet min inkoopwaarde omzet, daar moet 19.000 euro uitkomen. Dus de inkoopwaarde van de omzet 38.000 euro. Veelgemaakte fout hier is dat leerlingen hier 48.000 euro neergezet hebben. Maar het bedrag wat jij betaalt voor jouw inkopen is niet altijd gelijk aan de inkoopwaarde van de omzet. En waarom niet? Nou, dit wil zeggen voor hoeveel geld je hebt ingekocht, de inkoopwaarde omzet die geeft aan voor hoeveel heb jij de producten die je hebt verkocht ooit eens ingekocht. Dat is de inkoopwaarde van de omzet. Nou, je ziet dus dat je voor meer hebt ingekocht dan dat je uiteindelijk uit je voorraad gehaald hebt. Dus je voorraad zal waarschijnlijk zijn toegenomen. Je hebt spullen ingekocht die je nog niet verkocht hebt. Nou, de bruto winst dus 19.000 euro. Dan gaan we naar de bedrijfskosten. Daar zie ik hier iets over staan, 16.000 euro per maand. We moeten het voor drie maanden doen, want is namelijk voor een kwartaal. Dat is ook een veelgemaakte fout, dus lees gewoon rustig. De bedrijfskosten in totaal 3 keer 1600 of 4800, betekent dat ik een resultaat heb van 14.200. Heb ik een financieringsresultaat? Nee, er staat niks over interest, dus dat is er niet. Dus mijn resultaat is 14.200. Wel zie ik dat ik privéopnames doe, namelijk 2.500 euro per maand. Dus in totaal ook nog eens 7.500 euro aan privéopnames. Betekent dat mijn eigen vermogen aan het eind 16.700 is. En is dat dan genoeg? Ja, dat is uh, genoeg, want het is in ieder geval meer dan 10.000. Belangrijk ook om dit laatste stukje nog even te doen. Hè. Ga je zo ook zien in het correctievoorschrift. Kijk maar, daar is die. Voor die conclusie krijg, krijg je dus gewoon. Een punt, hè? Dus lees goed nog even de vraag op het einde. Toon met een berekening aan of de bank het rekening-courant krediet beëindigt aan het eind van het eerste kwartaal. Oké, okay, we moeten met een berekening aantonen of het beëindigd wordt. Dus dit is niet je eindantwoord, nee. Dan moet je wel wat de conclusie geven: wordt het dan wel of niet beëindigd? Zover in ieder geval deze opgave. Wil je daar nou nog extra oefenen? Nou, een opdracht die je hier mooi bij aansluit is opgave 5 uit het HAVO-examen van 2019, het tweede tijdvak. staat achter deze QR-code. En als je nog extra filmpjes wil kijken met uitleg, kijk dan naar de site van Schuip legt Uit, de YouTube pagina, die staat achter deze QR-code. Tot de volgende keer!